Ja, beste mensen, u hoorde hem net al even hier op de eerste rij, want het volgende onderdeel gaat over de vraag waarom we oog moeten hebben en houden voor het mysterie om de vraag naar het goede leven goed te kunnen stellen. Willem-Marie Speelman sprak hierover onlangs zijn oratie uit als hoogleraar Franciscaanse spiritualiteit, theologie en geschiedenis. Heb ik het zo goed gezegd? Dan krijg je ook een hartelijk applaus. Pak de microfoon erbij. Ja. Hij doet het, ja. Hij doet het, ja. Welkom. Ja, net, net uitgesproken, toch? Uh, vrijdag 9 september. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja dat is dat Ik was, we... was al een jaar hoogleraar, maar toen ik de afspraak wilde maken, zei de. Uh, de de, de personal assistant van de rector. Vanwege corona kun je me pas op 9 september. Dus, ja. Ik kon lang, lekker, lekker lang aan mijn inaugurele reden werken. Ja. Ja. Ja. Mooi. En, en ja, ook mm. maar even, we zijn natuurlijk ook aan een universiteit. We, we hoorden net al iets over een, ja. een, een, een herhaalde uh, enquête die wordt gedaan. We kennen ook allemaal uh, randomized controlled trials. Dus er zijn allerlei vormen waarop je een wetenschap kan bedrijven. Ja. Hoe werkt ja. dat voor een theoloog? <kwijnt> uh, ik richt mij vooral op verhalen van mensen. En, um, uh, omdat in verhalen van mensen komen uh, dingen naar voren die, ja, je kunt de werkelijkheid benaderen als een probleem, van ja. crisis naar crisis, hè. Uh, ja. dat kun je gaan doen. Maar het leven is niet alleen maar een probleem, er is ook een andere benadering. En als mensen hun persoonlijk verhaal vertellen, dan komt er toch iets anders uit. Hè. Dus ik, ik heb... We kennen allemaal wel mensen in de bijstand en de problemen komen. Ik krijg wel vaak telefoontjes van, nou is het volgende weer gekomen. Ja. En, uh, uh, dat. Maar als je met die mensen praat, hoor je gewoon naar hun verhalen. En dan is het, dit is onder dat leven ook een gewoon leven waarin mensen, ik noemde net al op het schoolplein, uh, zijn er niet alleen maar problemen, maar het zijn eigenlijk ook gewoon heel veel verhalen van mensen. En in die verhalen komt iets anders aan het licht en ik ja. probeer dat in dit verhaal daar oog voor te krijgen. Dat, ja. noem ik, dat noem ik het mysterie. Precies, dat is dat mysterie, want ik las ook in dat persbericht de maatschappij. Je zei het ook al, denkt vaak in het oplossen van problemen in plaats ja. van te zoeken naar harmonie en het goede leven. Maar ja. Misschien ook gelijk om die nuance, want jij bent uiteraard ook voor het oplossen van problemen. Ah, ja, natuurlijk. Als er een probleem is, moet je, moet je dat oplossen. Maar dat wil niet zeggen dat je de ander altijd als een probleem moet beschouwen. Het weet iedereen ook wel, maar, dus ik zeg ook niet, niet iets nieuws. Maar pas ervoor op, ik, ik geef eens even een voorbeeld in, in de armoedestudies. Ik heb een PhD-student in Nigeria. Dat is gewoon een echt arm land en dat is helemaal... De, ja, dat werkt helemaal niet en ze zijn van kop tot kont o, o, boven en onder allemaal corrupt. Dat zeggen ze van zichzelf. Yeah. En, en hij probeerde daar interviews af te nemen en die mensen konden hun verhaal niet eens vertellen. Ze hadden het alleen maar over de problemen en hoe het opgelost moet worden. Yeah. Tot dingen die ik hier bijna niet, niet durf te zeggen. Mm -hmm. uh, uh, <coughs> ik zei tegen hem, ik weet niet of je dat moet gebruiken in je PhD. Namelijk de witte man moet terug, hè, yeah. want die lost de problemen op. En, uh, en, en volgend jaar gaat hij weer... Uh, interviews nemen. Ik zeg, we moeten die interviews op een andere manier doen. Want je moet op een of andere manier zien te vinden dat die mensen terugkomen bij hun verhaal. beschrijven ze een dag uit jouw leven. Mm -hmm. En echt arme mensen hebben niet eens de tijd of de rust om een verhaal te vertellen over hun leven. Daar komen ze niet bij, omdat het alleen maar problemen is. En als je alleen maar problemen hebt, kom je nooit tot het leven zelf. Ja. En dat, dat leven zelf, daar wil ik ze zien, zien te krijgen. En daar wil ik ook verhalen uit horen, omdat daar ja, ik vind het vervelend om dan oplossingen te zeggen, maar het kan zijn dat gewoon in het leven problemen verdwijnen. Omdat je elkaar recht in de ogen kijkt, omdat je ineens van iemand houdt, omdat een juf tegen een leerling die heel droevig is, een kindje zegt van, hoe is het met jou en alleen de ogen en al... En, en dit Houd dat kindje ook, ineens op met heel droevig dit, dit is eigenlijk ook wat je bedoelt met dat ontgrijpbare, hè, met dat mysterie ja. waar je natuurlijk ook onderzoek naar doet. En tegelijk ja. lijkt me dat dus ook, uh, ook weer lastig als je aan een universiteit werkt om ja. iets ongrijpbaars, uh, in ja, een ja, mysterie, ja, en daarvoor goed. te ja. pleiten. Omdat wetenschap natuurlijk bij uitstek graag uh, feiten, we willen het controleren. We willen nou ja, we onder... ik begin al met, ik moet aan de student vragen, wat is je probleemstelling? Ja. Ik kan niet zeggen, wat is het mysterie wat je gaat onderzoeken? Dus nee, dus, is... Oké, okay, dus het probleem bestaat, maar... Achter die problemen is ook een ondergrond, en daar ben ik wel eh, gewoon erg in geïnteresseerd. Ja, ik ben ook, je hebt het al gezegd, ik ben Francis Kahn, en dat, die we proberen toch ook onder onderlagen te komen. Waarom ben ik geïnteresseerd in het verhaal van het schoolplein, wat ik toen meemaakte? Omdat er onder is onze economie, is er ook een gezinseconomie. Ik, eh, de, die, aan tafel, aan het gezin, is een economie gaande, maar daar hebben economen het nooit over. Maar ik vind het wel een hele belangrijke iets, dat daar dat daar ook leven gebeurt en daar worden problemen opgelost en, uh, en wij gaan er vanuit dat dat normaal is en het is ook fijn dat dat normaal is en daar moet je ook niet te veel mee bezig zijn dat je moet ook gewoon leven maar ik vind dat de universiteit ook oog moet hebben voor die onderkant die ja. Ja. En, en hoe kijk je dan naar dus ook dat mysterie want er zit dus ook ja. altijd iets wat je dus uiteindelijk niet kan begrijpen nee dat is dat, je moet nu wel even uitleggen wat ik met het mysterie bedoel ja. um, Kijk, laat ik eerst even uitleggen wat ik met het probleem Want dat snappen we allemaal, wat een probleem is. Dat komt van het Griekse pro- en balein. Dat is eigenlijk vooruitwerpen. Het is een, een term uit de militaire uh, uh, geschiedenis. Er wordt een dorp aangevallen en je stuurt... meestal mannen naar voren. Zodra, mannen zijn ja. vaak met problemen bezig. En, de, de, naar voren en, die, en die leggen een verdedigingslinie. Die, ja. die leg je voor je neer. En dat doen wetenschappers ook. Er komt de coronavirus. En die doen we in een buisje en leggen we voor ons neer op de tafel. En dat gaan we analyseren en bestuderen. En? Ja. Oplossen. Dat wil zeggen, hij moet verdwijnen. Ja. En dan zei een Frans filosoof, al heel lang geleden hoor, dus die zei: Maar er is ook een andere manier om naar de realiteit te kijken. Sommige dingen moet je, wil je niet eens oplossen. En die die, die, die ga je, kan je ook niet voor je neerzetten. Hij dacht over, na over het zijn. Het was een, mm -hmm. Ik mag het van hemzelf niet zeggen: een existentialistisch filosoof. Die dacht over het probleem van het zijn. En toen ontdekte hij: Het zijn is geen probleem. Ik ben in het zijn. Dus ik moet het zijn anders benaderen. En toen kwam hij op die mysteriebenadering. Die kun je niet voor je neerzeggen. Je kunt ook niet zeggen, regering lost dit op, want het moet niet opgelost worden. Het mysterie vraagt dat je daarbij aanwezig bent. En dan moet je eigenlijk denken, uh, dat komt meestal voor in crisissituaties die heel persoonlijk zijn. Het moment dat je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, moet je een andere benadering van kanker hebben bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Dan wordt kanker ineens iets van jouw leven en daar ben je bij aanwezig en dan kan zo, zo iemand een boek schrijven over kanker alsof het een vriend is of een, een andere persoon is. En dan benadert hij dat probleem anders, omdat het niet oplosbaar is. Ja. En dan moet je er anders tegenaan kijken. Nou, die benadering die Gabriel Marcel neerzetten. Hij zei, ik ga het nog uitleggen in een boek, maar hij heeft het nooit echt uitgelegd. Dus ik moet dat zelf zien uit te vinden hoe dat werkt met het mysterie. Maar die benadering zou ik graag binnen de wetenschap willen brengen. En dan toch, misschien mag ik het niet vragen, stel dat we dit nu allemaal gaan doen. Hoe ziet de wereld er dan uit? Zoals hij er nu ook uitziet. Kijk, er zijn van crisis naar crisis, maar in de gewone wijken in Tilburg worden problemen ook op een hele gewone manier opgelost. Ja. En, en, of ze zijn er ineens niet meer. Hè? Toen er ineens uh, 250 Syriërs in mijn wijk zouden komen, waren de voor- en tegenstanders en liepen hoog op, van de, die, die mogen er niet komen. Mm -hmm. En wat deden ze in die wijk? Ze gingen bij elkaar aan tafel zitten. En binnen ja. twee dagen was dat probleem weg. Ja. En toen zei de gemeente, wij willen ook meedoen. En toen zeiden die, die meestal moeders, hè? die zeiden, nee, nee, nee, de gemeente moet er niet bij. We lossen dat zelf wel op. Precies. En in het, in het dagelijks leven worden dingen altijd al opgelost. Op, ja. een, op een hele... Ja ik, noem het, ja, ik had niet hetzelfde woord harmonieus bedacht, hoor. Maar ja. er kunnen ook wel dissonanten in harmonieën zitten. Ja. Maar het, wordt, het is... Zo gaat het leven. En, en ja. zo gaan mensen met de crisis om. Ja. En, uh, maar ik hoor namelijk nou ja. in je woorden ook een hartstochtelijk pleidooi... om af en toe dus ook anders met de werkelijkheid om te gaan. Om ja. anders naar de werkelijkheid te kijken. Daar oog voor te hebben. En ja. Daar oog voor te hebben. Ja. Stel, hè, dat is best lastig, maar stel dat dat ons allemaal lukt. Ja. Hoe ziet de wereld er dan uit? Nou, de problemen komen heus wel. Mm -hmm. Dus uh, olie blijft duurder. En, en, uh, en uh, het eerste wat je op televisie hoort, hoe lossen we dit probleem op? Precies. Ik ben ook benieuwd in, hoe lossen mensen zelf dit probleem op? Ja. Dat ik, dat, dat, ja. Want ze, gaan, ze krijgen toch een ander, ander gedrag. En dan krijg je het hele rare dat uh, Timmermans had een plan over energietransitie. En ik geloof dat niet iedereen daar heel erg enthousiast over was. Nu hoor je iedereen praten over transitie. Dus mensen gaan op een eigen manier met de crisis om. En eh, dat omgaan met die crisis is niet altijd probleemgestuurd. Het is, het is, het is een probleem kan ook heel veel creativiteit opwekken. En uit dat probleem kan ook, hè, het is ja, een uitspraak van de dichter Rielke. Hè, want, het, nou, in Nederland hebben we, als de dood hoog is, dan is de redding nabij. Nou ja, uh, het kan zomaar ineens zich oplossen. En dan weet niemand waarom dat zo is. Waarom is die wond ineens genezen? Waarom is... Waarom is die kanker ineens is weg? Dat soms een hysterie. Ja. <laughs> weten we niet. En voor mij hoef je het ook niet te weten. De kanker is weg. De ja. wond is dicht. en Daar ja. nou, ga ik verder ook niet over nadenken. Maar even daar aandacht voor hebben, dat vind ja. ik wel belangrijk. Ja. Ja. En, en dan toch, heb je, denk je daar dan zelf ook wel eens over na? Als, als we dat meer zouden kunnen doen, als dus dat kunnen toelaten. Uh, wat geeft ons dat? Oh, dat geeft Wa waarom ben je soms... Hartstochtelijk voorstander van, van deze manier van denken. Nou, mijn mijn hartstocht komt, komt erbij. Het begon toen ik een boek van Thomas Zetlacek las over economie van goed en kwaad. Dat hij, aan het eind zei hij, ik vind het wel heel mooi om dat steeds te vertellen. Aan het eind zei hij, we hebben het nog nooit zo goed in de mensengeschiedenis gehad in, in West-Europa. Economisch gaat dat zo verschrikkelijk goed. En ik hoorde de laatste decennia alleen maar praten over crisis. En, en, en toen zei hij, we moeten ook op een andere manier de werkelijkheid krijgen. En toen begon dit bij mij te leven. Uh, de crisissen komen wel en die zullen komen en die zijn ook goed, omdat ze, die, het moment dat je ineens een nieuw college moet geven, wekt dat ook je creativiteit en houdt je een beetje jong, uh, zeg maar. Maar zo nu en dan terugvallen op het vertrouwen dat dingen eigenlijk ook wel goed zijn zoals ze lopen, geeft ook wel heel veel rust. Ja. Hè? En mijn, mijn hartstocht komt er ook op naar dat, dat ik toen geleerd heb dat wij eigenlijk alles benaderen als een probleem in onze samenleving. Dat hoor ik het meeste. Althans, in de media hoor ik eigenlijk alleen maar problemen, anders wordt het ook saai. Maar gewoon thuis of ja. het schoolplein, daar, daar speelt dat helemaal niet. Ik, ik las ook, eh, en dat sluit hierbij aan, hè, gebreken worden niet uit de wereld geholpen, ja. maar in de wereld gezet als ja. die mogelijkheid. Ja. Tegelijk, dat wil ik dan toch ook maar even aanstippen, mijn nekharen gaan dan ook een klein beetje overeind. Want dan denk ja. ik, ja, ik snap jouw intenties, maar we weten ja. ook, er lopen ook allerlei van die positiviteitsgoeroes rond... En oh die zeggen ja. ook al dat een probleem is een kans nee, nee, en, en armoede is een mooie manier om... <laughs> maar dan maak om... je er weer een oplossing nee, ja, van. Nee, dat snap ik. Maar dat is natuurlijk een, een soort dun lijntje. Hè? En als je ontslagen bent, dan is dat een kans om na te denken over je carrière. We gaan straks ook praten over mensen die ja. het gevoel hebben opgesloten te zitten in hun baan. Ja. Waar zit nou het verschil tussen de intentie die jij hiermee hebt en wat inderdaad al die positiviteitsgoeroes, want die roepen wel vergelijkbare woorden in de zin van, nou ja, ja, je moet het niet een is een uitdaging. Ik, ik beloof geen rozentuin. Ik, ik zeg niet dat het, dat het dan opgelost is. En als je je baan verliest, is het heel vervelend. Uh, maar soms hoor je toch eens verhalen van mensen die zeiden, het, het is het beste wat me zo voorkomen. Want ik heb nu ineens een heel andere baan gevonden. En, maar dat zie je niet op het moment dat je de baan verliest, want er is ja, alles probleem. En dan ja. denk je daar ook alleen maar naar. Maar het komt gewoon voor dat mensen zeggen, dit heeft mijn leven beter gemaakt. Er zijn ja. mensen die ziek geworden zijn en die zeggen, nu heb ik eindelijk geleerd te leven omdat ik een ziekte heb en daarvoor leefde ik eigenlijk alleen maar van probleem tot probleem. En nu ja. heb ik iets anders gevonden. Dat is niet iets wat je kunt voorschrijven van, weet je, dit is de manier waarop je dat kan doen. Ik ga er ook geen cursus dat van is, maken. Dit is de magic bullet. <laughs> nee, absoluut niet. Maar heb er oog voor dat dat kan. En eh, beschouw dat ook als een mogelijkheid voor jezelf. En met die mogelijkheid bedoel ik dit, dat komt, een verhaal maakt van de werkelijkheid een mogelijkheid. Uh, denk je, je vertelt een verhaal van jouw ziekte en dan zeg je, dit, dit is nu eenmaal zo ik ga uit van de feiten en die feiten zijn nu eenmaal zo, maar iemand die een verhaal vertelt vertelt nooit feiten die vertelt een betekenisvol geheel ja. en die kan er zo ineens een draai aan geven en dan zegt hij, als ik het zo vertel klinkt het ineens heel anders goede verhalenvertellers kunnen een crisissituatie ombuigen tot iets wat ergens ook wel betekenis heeft en soms zelfs wel mooi is, ja. uh, dus het vermogen van het verhaal om de werkelijkheid die vrij vast is, mm -hmm. om te toveren in een mogelijkheid. Het kan ook anders zijn. Het had ook anders kunnen zijn, maar het kan ook anders zijn. Uh, en ik kan het in ieder geval op een andere manier bekijken... Ja. Dat geeft mensen ruimte om ook met crisis om te gaan. We spraken net al, hè? iemand zei al, ja, we hebben soms het gevoel dat we van crisis naar crisis hobbelen. Ja. Uh, uh, we gaan vervallen van het een en het ander. Ja. Hoe kijk jij dan naar het journaal of hoe lees jij de krant of de actualiteit wat er allemaal gebeurt? Op dezelfde manier. Ik zie van, oh dat nog en ook dat nog. En als ik zo'n telefoontje dan krijg, dan denk ik, nee, hoe, dit los je ook niet zomaar op. Hè? Want, uh, Wel, welk iemand in de bijstand, doelde? een telefoontje oh, dat, van de, de, de, ja. de energiekrekening gaat zo omhoog. Ja. En de huursubsidie gaat 100 euro naar beneden en ja. dan kan ik ook niet ik meer eten. Niet meer Zoiets nou, eigenlijk. Nee, ik, ik, ik bekijk het op dezelfde manier. Alleen ik, ik beschouw het een beetje als een. Je hebt een pijnscheut en je kunt onmiddellijk grijpen naar de pijnstiller. Maar je kunt ook voelen van, waar komt die pijnscheut vandaan? Betekent dat iets? En, uh, dus ik, ik kijk gewoon iets trager naar het, uh, naar het journaal. En ik hou er echt niet van dat er onmiddellijk naar oplossingen gezocht wordt. Als er een crisis is, hoor ik eigenlijk meteen in dezelfde zin. dan moet de overheid bijspringen. Ik denk, nou ja, als dat. Wacht even voordat de overheid moet bijspringen. Ga eerst eens even kijken wat voor andere mogelijkheden er zijn. Ja. Zo kijk ik in ieder geval. Ja. En Iets ik kan langzamer. me ook voorstellen, eh, ik ga straks natuurlijk ook een mensen in de zaal vragen, maar dat mensen denken, ja, aan de ene kant klinkt dit prachtig, aan de andere kant, eh, met alle social media die we hebben, met alle media die natuurlijk veel sneller zijn dan, dan 20 jaar geleden, of, ja. of dan 50 jaar geleden met het Polygoonsjournaal. It's a lost battle. Uh, dit pleidooi. En in die zin hoeft het ook geen strijd te zijn. Want ik, ik, ik begon net te zeggen, dat gewone leven is altijd doorgegaan. Ja. Dus wat er op uh, de uh, social media verschijnt, is, is uh, zijn, ja, eerlijk gezegd vind ik dat vaak aberraties. Mensen die bezig zijn, dan gaan het toch eens even de wereld zeggen wat Precies. er is. Uh, maar op het moment gebeuren. dat ze aan tafel zitten, gaan ze zich weer gewoon weer gedragen. Dus, dus als, die, als ik hoor dat de waarden uh, uh, wel een beetje veranderen, maar over het algemeen in een leven gelijk blijven. Hè, dat, uh, dan denk ik, ja dat is ook gewoon in het leven meestal. Blijf je wel op dezelfde manier in het leven staan. Alleen je hebt het er nooit over. En dat is het enige wat ik wil. He? Kijk daar ook eens naar. En, en dan, dan, dan, dan vlak de crisis wat af. Hé, hey, we leven nog. Mooi. mooi. Ja. Ja. Dankjewel. Ja. Uh, ik ga het ook weer aan jullie voorleggen. Wat jullie hiervan vinden en denken. Uh, zonder dus een oplossing te gaan denken. Maar ik ben altijd gewoon benieuwd. En uh, je mag me ook wegsturen. Maar gewoon wat, wat vind je van wat je hebt gehoord? Uh, ik vind het een heel interessant idee. En ik zie je het ook wel terug dat er veel probleemgericht wordt gedacht in plaats van uh, ja, eigenlijk rustig blijven. Ja. Dus, maar ik heb verder geen vragen. Mooi, nee, dankjewel. Is dat ook inderdaad wat we tussen de regels horen, wat meer rust in zaken brengen? Want ja. de media wordt bijvoorbeeld ook vaak verweten wat heigeruchten zijn en snel, maar we willen gelijk weten wat de oplossing is. Ja, wat en, wat dat moet de, de media ook vooral blijven doen. Maar ik, maar ik vind het fijn om te horen. De meeste mensen weten dit ook wel. Dus ik, ik vertel de mensen niet iets nieuws, maar ik probeer het een vorm te geven, ook op de universiteit. Ja. Ja, de meeste mensen weten dit wel. Ja. Het zit wel in ons, maar het, het wordt er soms wat uitgehaald door de manier waarop we nou, Iedereen gaat. weet wel, als je van, van, persoonlijk van crisis naar crisis gaat, komt er echt wel iemand aan je toe en zegt, hey, doe eens rustig. Ja. We gaan een stukje wandelen. En dan komt, gaat er een ander mechanisme spelen. Mooi, ja. mooi. dank. Andere vragen, opmerkingen? Ja, heel ja. goed. Teruggrijpend op uw uh, eerste uh, vraag toen, toen hun uh, nog daar zaten. Van, Maak het eens concreet. Uh, uh, wat, wat is nou een, een vraag in het onderzoek? En dat zou ik dan ook wel eens aan u willen vragen, want dit, dit is juist natuurlijk een heel lastig te uh, ja. structureren onderwerp. Dus dan denk ik van uh, bijvoorbeeld dat in Nigeria... Hoe, uh, nou ja, dus ik, ik, ik, ik, ik, pak, ik pak gewoon één onderzoek eruit. Dus ik, ik, ik, vraag aan, aan, uh, uh, ik vraag, laat mijn studenten aan kinderen vragen wat is het goede leven. En, en, en dan geven zij een antwoord en dat antwoord analyseren we. Dus er zit wel een narratieve analyse aan. Maar het leukste is, terwijl je het aan het analyseren bent, hoe die kinderen antwoorden. Het begint met, wat een vage vraag, of, uh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Schrappig, hè? op een middelbare school wordt nooit de vraag gesteld, wat is het goede leven? En dan zie je kinderen nadenken. En één voor één, want ik heb nu toch al heel veel van die antwoorden van kinderen uh, van middelbare scholieren gehad. Zie je ze beginnen met wat wij normaal denken van het Goede leven, hè? Dus een, een, een huis, een baan, en, uh, dat soort dingen. Maar op het moment, niemand hoeft dan iets te zeggen. Door interviewer hoeft eigenlijk alleen maar die vraag te stellen, wat is het goede leven? Want na één alinea beginnen de kinderen zelf te zeggen, ja, maar dat is het toch eigenlijk niet. En dan gaan ze echt nadenken. En dan beginnen ze het over vrienden, relaties. En eigenlijk komt dat allemaal op hetzelfde in. Dat is nog zo'n waarde, relaties. Dat is zo'n zo waarde. Kinderen van veertien weten dit. En er, ik ben, ben er echt van... van um, het ontroert mij dat als we het analyseren, ik ben theoloog, dat kinderen van veertien soms dingen zeggen waarvan ik denk van dit is theologie van rader. En dat is een hele slimme man die dat gezegd heeft. Maar dit kind van 14 heeft dit ook door. Kinderen weten heel veel en jullie weten ook heel veel, maar je moet de vraag stellen. Wat is eigenlijk het goede leven? En, het, want ja. Je bent ook een beetje op zoek naar ja, wat, wat, wat doet zo'n theoloog concreet nou aan onderzoek? Wat gebeurt daar? Ja, dat ik het een beetje kan inkaderen van, van uh, wat, wat maakt een, een antwoord dan bevredigend uh, voor jou in dit onderzoek, omdat het ja. natuurlijk lastig is om een, probleem, om een probleemstelling te formuleren. Uh, wanneer ja. heeft het uh, voor jou dus uh, een positief vinkje of, of een negatief om ja. het toch maar een beetje te structureren dan? Zeg maar. Net als een onderzoek dat je weet dit, dit is graag het onderzoek wat ik wil. Uh, ik krijg nu een voldoende van van mijn uh, leraar. Oh, hoe, oh, nee nee hoe, nee. nee, hoe, dit, nou nee ja, dat, dat, dat is dat wel kan een dus leuke het, vraag. Nee, hoe nee. beoordeel je van hey dit dit is fijn. Nu nu kan ik een streep zetten onder dit stuk onderzoek. Nee, nu dus ik er. ik ik heb er, er ook mee, me mee geworsteld met narratieve analyse. Ik heb ik ik stuurde dat artikel op voor een peer review en de peer review was enthousiast, maar die zei in het peer review wat een prachtig manier om gegevens te verzamelen. En meestal ben ik blij als iemand mijn artikel goed vindt. Ik dacht, ik wou bijna terugschrijven, ik ben geen gegevens aan het verzamelen. Dat dit zijn geen gegevens. Dit zijn, dit, dit zijn analyses. En ik moet je bekennen, narratieve analyses leidt ook niet tot gegevens. Het leidt eigenlijk tot, je krijgt inzicht in hoe mensen in verhalen dat doen. En uh, dus de conclusies... Uh, daar ben ik altijd voorzichtig mee, want wat is een conclusie van een analyse? Er is, ik heb inzicht gekregen in hoe mensen van de werkelijkheid een mogelijkheid maken. En dat, dat interesseert mij. Uh, dus het mysterie, als je probeert een mysteriebenadering te he hebben, krijg ik ook niet een duidelijke definitie van het mysterie, geen omkadering. Uh, het, het is, het, het, volgens Gabriel Marcel is het, het mysterie is iets wat ongekend is en ongekend blijft. En, Bedenk bij het mysterie van, je kijkt een kind in de ogen, je zult het kind nooit helemaal leren kennen. Je kunt het kind kennen, je kunt heel van het kind leer, uh, leren, maar het is geen probleem, omdat het jouw recht in de ogen kijkt. En daar kun je uh, nooit een antwoord op geven. Zelfs niet, is het een goed kind of een slecht dus het, kind. Het onderzoek nee. is daarmee ook nooit af? Nee, maar welk onderzoek is ooit... Nou ja, je kan zeggen, wij, wij hebben een enquête, even, sorry dat ik oh, ja, die term ja, ja. weer gebruik, ja, en die ik, hebben we nu ik, uitgevoerd. Ik schrijf wel boeken. We ja. hebben de resultaten binnen, en, en, ja, ja. en dan is ons onderzoek nu af, en dan ja. presenteren we een mooie atlas. Nee, nee ik, ik, ik schrijf wel artikelen, en uh, die, die stuur ik ook op, en die worden ook uh, als het goed is gepubliceerd, ja. als mijn artikel goed genoeg is, is gepubliceerd. Maar ik krijg vaak de opmerking van, er is iets met die conclusies, en ik heb langzaam aangeleerd van... Ja, dat is, dat is ook lastig. Ja. Omdat uh, als je een andere benadering hebt, niet probleemgestuurd, dan kun je niet zeggen, het is dit of dat. Dus er zijn niet twee antwoorden mogelijk op de ja. vraag, wat is het goede leven? Er zijn Mooi. heel veel antwoorden mogelijk. Ja. Maar ik vind het leuk Mooie om te vraag. ontdekken dat ze allemaal ongeveer op hetzelfde neerkomen. Mooi. Ja. Dank, dank voor die vraag. Andere opmerkingen? Dingen die u nog wil weten? Ik mag ook, u mag me ook altijd wegsturen, maar we zien toevallig een, een, een wetenschapsfilosoof uh, in het beeld, die straks ook gaat komen. In. Maar ik ben ook benieuwd, hoe kijkt u vanuit wetenschappelijke bril naar wat u hier hoort? Um, nou, Richard, loop maar even door. Loop maar even door, ja, dat mag ook. Dan sparen we je nog even. Andere vragen, opmerkingen, kritische kanttekeningen, dingen die je nog wil weten? Ik kijk ook even weer terug naar jullie. Uh, dit is natuurlijk voor jullie weer een, een hele andere tak van sport, om het zo maar even te noemen. Ik zag vooral veel parallellen eigenlijk. Oh, mooi. Wat zeg je? Ik zag veel parallellen, ja, sorry. Okay. Ik zag veel parallellen. Zoals je daar juist sprak van, ja, wat is het leven? Ze beginnen met het huis. Ja. Ze beginnen eigenlijk met die materiële welvaart of, of met uh, een aantal van die... Ja, die, die physiological needs. Hè. Het feit dat uh, ze toch in, een, in een, uh, een veilige omgeving willen leven, dat is, dat is nogal vrij basis. En dan gaan ze toch wel naar die hogere niveaus, die, die mazzel- of uh, behoeftehierarchie. Dus ik, ik zag wel wat uh, parallellen terugkomen, misschien wel op een andere manier, maar uh, ik denk toch wel dat we met elkaar kunnen praten nee, ja, ja. <laughs> Misschien uh, een andere taal, maar uh, in elk geval ja, ja. wel uh, met ja. een aantalzelfde zelfde ideeën. Ja. Uh, ik zie ook wel parallellen in de zin dat we proberen van... Europa vaak iets gekend te maken. En, uh, misschien het mysterie van Europa en waarom het op zich best goed werkt. Hè. Als je het beschouwt vanuit het perspectief dat we al best lang geen, Europa, uh, geen oorlog binnen de Europese Unie grens hebben gehad. Dat mysterie, ik denk dat we dat voor een deel ook moeten koesteren. Dus dat Europa als uh, iets ongekends, het is ook eerder wel gezegd, de ongekende samenleving mi misschien niet helemaal kenbaar willen maken. Dus ik zie daar ook wel wat in. Ja. Fijn. Ja. Dank. Dank. Dank, Dank voor je bijdrage. Je krijgt een hartelijk applaus. Willem-Marie Speelman.